Aan de tafel is het dus aangeschoven Wendy van Wiegem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Ze werkt als supervisor, spreker, schrijver en trainer in het Nederlands en in het Engels. En ze heeft zelf ook ervaring met PTSS. Uh, Wendy, welkom. Dank je, Jester. Misschien even een algemene vraag uh, om te te beginnen. Wat is nou eigenlijk een posttraumatische stressstoornis? Uh, posttraumatische stressstoornis betekent dat je aanhoudend hoog stressniveau ervaart... Als gevolg van een schokkende gebeurtenis. En dat ook na verloop van tijd die stress niet minder wordt. Die stress die uit zich in, in herbelevingen, nachtmerries, concentratieproblemen, slaapproblemen. En, eh, maar ook bijvoorbeeld woedeaanvallen of continu heel alert zijn. En waardoor mensen eigenlijk voortdurend een emotionele onveiligheid ervaren. En niet rust kunnen vinden. En dat zijn toch serieuze problemen? Uh, ja, dat zijn serieuze problemen, ja. <laughs> hoe behandelen ze hoe dit nou? Allereerst geef ik mensen meer inzicht in de menselijke natuur met instincten, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie. Want al die verschillende lagen in je menselijkheid hebben zo hun eigen kenmerken. Ze kunnen tegen elkaar inwerken, maar ze kunnen ook ten dienste van je welzijn staan. Dus ik geef daar veel uitleg over, bijvoorbeeld aan de hand van mijn uh, boek. Maar ook middels online cursussen en trainingen of individuele gesprekken help ik mensen. En u heeft zelf ook uh, persoonlijke ervaring met een uh, posttraumatische stressstoornis. Ja, klopt. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen? Ongeveer 20 jaar geleden, iets meer, denk ik, uh, ontdekte ik dat ik uh, PTSS heb. Ik was zelf student. Uh, het had heel veel invloed op mijn uh, dagelijks leven. Desondanks heb ik wel mijn studies weten te voltooien en heb ik ook werk kunnen krijgen. Maar ja, het, het heeft heel veel... Uh, ik moet echt regelmatig rust nemen. Ik heb ge geleerd om heel bewust diep te ontspannen. En ik heb geleerd om heel gericht mijn uh, aandacht te kunnen uh, gebruiken. En dat helpt. En u, heeft een, uh, u merkt het nog, wel, nog steeds, dat ja. u dus soms last van heeft. Ja, het is wel een heel stuk minder. Um, ik lig niet meer elke nacht zwetend, uh, word ik wakker. Maar uh, ja, het, het, het komt met, en dit is net als met rouw, het komt met vlagen. Dan zijn er periodes, dan heb ik weer een hoger stressniveau. Er zijn ook rustigere periodes. Oké, okay, uh, en u heeft een boek geschreven ja, over anderen, het omgaan met emotie. Ja. Uh, wat heeft u precies opgeschreven? Nou, in het boek leg ik dus die verschillende lagen van de menselijke natuur uit. Vaak wat, ik, wat mensen met PTSS en ook allerlei andere stoornissen of uh, problemen waar mensen tegenaan lopen. Het is nodig om achter pijn en achter emoties en gevoelens te kunnen luisteren. En in, in het boek leg ik stap voor stap uit uh, hoe je dat kunt doen. Dus het is, het is een heel praktijkgericht boek, dus je kunt er direct mee aan de slag. En dat geeft mensen veel handvatten om uh, controle te kunnen ervaren... in een situatie waar je anders nauwelijks controle in kunt ervaren. Bijvoorbeeld mensen met PTSS hebben het gevoel dat ze in een emotionele achtbaan zitten... waar iemand anders de controle over heeft. Dus het boek legt uit, eigenlijk door te weten wat je menselijke natuur is... niet meer tegen je natuur te vechten, maar om het te leren te gebruiken als een handvat... Waardoor je weer meer in balans kunt komen. En hoe was het voor u om zo'n boek te schrijven? Ja, intensief. Ja. Uh, ik heb er negen jaar aan gewerkt en het was heel confronterend. Maar ik heb wel echt mijn hele ziel en zaligheid erin weten te leggen. En, uh, het is gelukkig een heel toegankelijk, laagdrempelig boek geworden. Ik ben er heel blij mee, maar uh, het heeft me wel uh, wat bloed, zweet en tranen gekost. Oké, okay. nou Wendy, hartstikke bedankt uh, voor uw tijd en voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.